Er is geen dekje in de auto, lieve schat. Dus die kan je even gaan halen. Wat ga je doen? Zo, ik ga op corona rijden. Oh, je gaat op corona rijden. En waarom? Omdat ik op Bella ga rijden en ik ook wil rijden. <laughs> nou, heel goed. Dus je gaat zalen? Ja. Oh, nee, mooi. ik ga eerst heel lang poetsen. Oké, okay, ga jij maar lang poetsen. Nou, het heeft even geduurd, maar ze zit erop. Ze gaat vandaag ook een sprongetje maken. Dus... Uh, we gaan het allemaal meemaken. Lekker even losrijden. Lekker warm worden. Nou, ze gaat het eerste kruisje doen vanuit de raf. Mijn vrouw, dan kan je niet hoog gaan uh, springen als zes erop zit. Want dan wordt ze te enthousiast. Maar als je het heel laag doet, dan doet ze het. Heel braaf. Nog maar een keer Tess. Doe nog maar een keer. Zolang je laag blijft, zonder. is mijn vroon niet zo aan de hand. Dan stapt ze er wel overheen. Voor het idee zeg maar. Pas als ze moeite moet gaan doen, dan wordt ze heet. En dan heeft ze er zin in. En dan vliegt ze eroverheen. Zo. Probeer maar een keer gelopen. Zie je? Dan is het het braafste paard van stal. Rustig, beetje tegenhouden. Gijkt niet. Rustig blijven. Na rechts, goed zo keurig. En over die zwarte, rustig blijven. Goed kijken. Goed zo, geef niet. Dan rustig de hoek om en dan nog over het kruisje. Rustig blijven. Goed gedaan, Tess. Mama en ik zijn vandaag deze shoppen. Yeah. Ja, dat is waar. Ik heb nu laarzen en gewone laarzen. En dat het coolste aan mijn laarzen is, daar zit klittenband op en daar kan je dan, ik heb nu heel veel glittertjes, maar daar kan je bijvoorbeeld ook andere glittertjes opzetten. Of een ander printje. Dat is super cool. Ik heb ook gevulde appels gemaakt. Kijk, hier is eentje. Daarin zit banaan, stroop en de appelrest van, van ja, wat ik uitgehold heb. Zit erin. En het is echt, ik hoop dat ze paarden het leuk vinden. Nou, het lekker vinden. Denk ik denk dat ze het zoals lekker vindt. Dat denk ik ook. Ja. <laughs> er zit ook een bij. Oh, dat is goed. Ik heb ook paardenkoekjes gemaakt. Ik de een het mooiste pakken die ertussen zit. Tada! Nou, alleen op de foto zagen ze heel anders uit, maar ja. Je kent het, je kijkt naar een recept, je kijkt naar die foto en dan maak je het zelf en dan. Ik hoop dat het net zo, zo mooi is, want ze horen bruiner te zijn, maar anders branden ze aan. Dat is het waar dat maar lekker vinden. Ja, en ik vond het ook lekker de Alleen ik de appel eruit gehaald. En ons Kimmetje gaat vandaag naar Griekenland. Oh ja. Dus die zien we de hele week helaas niet. Maar dat uh, overleven we misschien wel of niet. Maar Kim zal het wel eens naar de zin hebben. Ja. Yeah. En Verona doet het heel erg goed in haar buitenbox. Ze heeft niet meer gehoest. En ze staat er nu twee weken. Dus uh, ik ben erg onder de indruk. En aan woensdag ga ik ook nog iets heel leuks doen. Naar ja, Rebecca. Oké, okay, um, we beginnen met appel nummer 1. Zet maar neer. <laughs> en ik ben benieuwd, want hij is gevuld. Ja, oké. Okay. Ja, of je laat hem gewoon lekker vallen. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb ook koekjes gemaakt. Heb ik ook uitgelegd. En ik krijg Bel ook. Maar zo krijgen Henja en Verona ook. Oké. Okay. Um, Bel, we zijn de koekjes. Volgens mij zijn ze op. Ja. Yeah. We gaan maar naar de volgende. Oké, okay, um, ik doe hem nu alvast aan. Nee, um, nee, nee, nee, nee. Kijk, dit had ik al. Ja. Dat had ik al verwacht. Ze gaat, ja, oké. Nou, bij jou. Ja. Ja? Nee, ik kan hem niet eens op de ding leggen. <laughs> doe niet dat. Nou, nou um, hij zit in de mond. Meer weten we niet. En als je slikt Ja, nu is hij nee, op. Je zit nee, nee, nee, nee, nee. We gaan naar het volgende. Ja, oké. Okay. Uh, koekje. Eem uh, hier, koekje. Oké. Ik vind het lekker, anders gaat ze niet doen. Oké, okay, nou, kijk dit. Nee. Oké, okay, deze keer ga ik proberen. Oké, okay, hier, daar. En die is ook even. op. Uh, dit was niet de bedoeling Henja. Nee, het was de bedoeling dat je er langzaam over ging ja, doen. Je even gaan ruiken en daarna als je met zo lang. Ja. Oké. Okay. Wow. Weet je wat, we gaan het bij Verona proberen. Hopelijk gaat het daar beter. Okay. Nou, Verona natuurlijk nog. Beton, uh, die is een beetje nat. Niet van Henja, want uh, Henja altijd het in één keer op. Oh, kijk. dat we Heel <laughs> Ja. Oké, okay, die was ook hapslig liggen weg. Oké, okay, dan gaan we nog even de Oh, je hebt de koekjes al. Oh. oh. Koekjes. Ja, en die zijn natuurlijk ook gewoon weg. Ja, zo zijn paarden. Dat zweten. Daar Ja. Wat wil je nou aan het doen? Is het niet yeah, lekker? wel? Yeah. Ja, maar hij Ja! Ik zien mijn handen eruit Is het een goed koekje paard? Ja, ja, zo goed. Blijkbaar wel. Vandaag heb ik wedstrijd en ik ga wel uit de wei halen, maar Verona en Hea staan er ook dacht ik het was wel leuk uh, als ik ze allemaal een koekje geef. Want ik heb nog over van gisteren. Dus... Nou, die twee mogen op de wijk blijven. Wel nog mee, kom maar. Nee, wacht maar. Ja, ik vind jou ook lief. Ga maar, Tess. Jullie mogen hier blijven. Zo, tijd om los te rijden. Wel was een beetje fripjes maar nu gaat het gelukkig wel weer. Best gaan beginnen. Succes meis. Ik zie binnenkomen in arbeid. Ik zie de linkerhand. binnenkomen in arbeid. En wie bond dan ligt het aan uh, het ding van Christine <laughs> aan het bellensbordensbord well, yeah. nou ik vind het zelf heel goed gaan de eerste proef vond ik beter gaan dan de tweede en, en de tweede sprong ze eerst goed aan en de vlog, maar daarna wissel ze weer omdat ze omdat ik teugels te was niet dat was Thijs <laughs> er eigenlijk op zo? <laughs> nou, wat zeggen ze allemaal, Tess? Uh, uh, 6, 5, 5, 5, 6. Nee, dat hoeft niet te weten, maar. 4. Ver gloopt denk ik, of nee. niet? Uh, ja, 6 7. Hoeveel puntjes heb je meisje. Eh, uh, 183,80 euro. Vrede? Goed zo. Kom maar, stap! Dinsdag vandaag. Ik ga vooral even logeren. Dat heeft te maken met het feit dat ik een lasagne wil maken. Kom maar. Nee, nee. Dat ik een lasagne wil maken. <laughs> Daar heb ik eigenlijk gewoon nooit tijd voor. Dus ik dacht, vandaag ga ik gewoon vooral even logeren. En dan uh, is dat ook prima voor haar. Is het is toch de beweging. Maar ben ik toch wat minder tijd kwijt. En kan ik la maken. Soms, hè? Tess gaat wel rijden, die gaat zo meteen een rondje buitenom doen. Dus dan loop ik nog even mee. Maar al met al ben ik dan toch minder kwijt. Tij, zo, minder tijd kwijt dan dat ik er zelf op ga zitten. Dus uh, ik ga nu mijn aandacht naar Verona toe brengen. Nou, wat heb je allemaal gedaan? Nou, ik kom eigenlijk zo in de wedstrijd in ik heb een die klopte en ik had het een beetje omhoog gedaan want het is wel een beetje een unicorn lijst dan heb ik met een hele keer normale ik hier heb ik een hele strakke ja ik heb het gemaakt kim noemt de mens slecht slecht alleen hier is het een beetje misgegaan en hier heb ik nog een klein knotje gemaakt van de overige haren en ja, heb ik hier nog bij het staartflex gemaakt. Daar zijn ze. Lekker buiten ritje. Lekker buiten om. Knap stel is het ook. Ja, Tess is steeds zo ver weg. Dat ik er niet kan filmen. We zien niet zoveel. Maar goed, we zijn op de terugweg. En ze hebben lekker gereden. Ik heb vandaag een studie. Je hebt net lekker met Alice gelopen. Ik wist al dat het koud zou worden, dus ik heb mijn thermolaarsjes aan. Zometeen wordt het wel warm, maar op dit moment is het een beetje fripje. Ja, want smiddags gaan we naar het stroom. Nou, 19 uur. En ja, hoe Half, smiddags. Nou, daar gaan we ja. bellen. Dus in de loop van de ochtend. In de loop van de ochtend. Nu gaan we de paardenplant zetten. Niet met je vingers aan de ramen. En ik ga na het strand, ga ik mijn beladresseur doen en dan ga ik met Henja in de springles. En ik ook! Nou oh ja, niet met Henja, maar met ze doen. Ja, ik denk Henja dat Henja dan een beetje goed moe is, maar ik heb er echt heel veel zin in. De vorige keer dat ik met Henja heb gesprongen, waarschijnlijk heb je dit al gezien op Kims video. En het was echt super. Ja, we gaan het allemaal zien, Tessje. Ja. Spannend? Ja, best wel. <laughs> ik heb er echt veel zin in. Het was goed. Ja. Wij zijn lekker naar het strand toe geweest. En we zijn nu op de Maleisië Het is wel een tijdje later. Ik ben even bij de trailer. Ik ga mijn blok pakken. We hebben vandaag al verteld dat ik op een de springles ga. Dus Bel heeft vandaag even lekker vrij. Nou, ik ga vrij hier met haar doen. En denk ik nog even zonder zaal door op. Dus dat. En ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb ons blok gepakt. Daarop kan Bella hopelijk staan. Ze kan het al bijna. Oké, dus ze kan het al bijna. Maar alsnog, we gaan het proberen. Ik, ik denk dat ik eerst even mijn bel ga tutten. Ik ga denk ik een hengse vlecht maken. Want dat lukt de laatste tijd erg goed. Nou, de laatste keer. Want, kijk. Ik heb hem vanmorgen al uitgehaald toen ze naar de wijn ging. Ze heeft hier een kleine knotje nog. Maar... Ja... Hallo pony! Ze dus gaan we even een nieuwe maken. En ik denk dat ik even een borst overheen ga halen. Want, voor oktober is het nog best wel warm. Dus het is een beetje zweterig in stal. Nou ja. Maar dat maakt niet uit. Want dan kunnen we gewoon lekker poetsen. Daarvoor zijn poetspunten, toch? Om je pony schoon te maken. Dus laten we maar lekker poetsen. Weldanks. Um, poetsen. Ik kan dat ook in de stal. Ik heb uh, eten. En eten is fijn. Dus als ik eten heb, dan uh, gaat het een stukje uh, fijner. Daar -da, mijn eten, daar is beurten. Ik wil eten, ik wil niet naar beurten. Eten is mijn schatje, beurten niet. Ik heb net de lekkere paarden in de paddel gezet. Wij zijn nu alweer aan het uithalen. Ik ga nu corona aan het uithalen, want he ja, ga ik zo... Hoe heet je nou? Rijden. Ja, die ga ik zo rijden. Dus dat. Um, dus ik ga nu Verona eruit halen. Wacht even hoor. Hé, hey, dat ja, doe ik als laatste, want daar ga ik natuurlijk ook mee rijden. Is dus dat. Zo. oké oh, Hena staat klaar. Maar ik ga Verona even halen. Ga jij hem gewoon door? Oké, okay, daar reageert ze dus niet op. Verona! Hey! Hey! Kom! Oké, okay, we moeten nu nog iets verzinnen waardoor jij niet gaat ontsnappen. Zijn Oké, okay. zo. Uh, Geen, uh. ik ga even deze open doen. <laughs> ik krijg heel even de camera weg Oké, okay. het is gelukt. Vraag niet hoe. Ik ga rondje nu lekker terug zitten in de books. Oh, zo, daar is ze. Kom, Patty. En ja. Zo. Zo, Henja poetsen uh, en haar Ja, en ik voel me eigenlijk een klein beetje schuldig. Dat ik het leuk vind om met Henja te gaan springen en dat ik niet meer bel ga springen en ik niet meer ga rijden. En dat is even voor mij een uh, lastig momentje. Maar ik denk dat jullie dat af en toe ook wel hebben. Maar ik vind het in ieder geval lastig. Ik het niet lastig. Ja. Het is, het, is, het is juist fijn. Maar ja. En zo heb ik het dus ook af en toe bij Verona. Want ik zo vaak op Bel rijd. En dan minder vaak op Verona. Maar ja. Het leven we elkaar. En dan wil ik ook gewoon op Verona rijden. En daar is ook blij mee. Oké, okay. nu gaat het. gebeuren. Ik ga je en je pakken. Hé Ja, kom. Ja, en dat is heel veel? Lopen. En ramen weer hoor. Lopen, lopen, lopen, lopen, lopen. En daar zijn je pas. Dus de moeder gaat even lopen. Grappig weet je, in dit paddock hebben we Verona nou als eerste gezet van alle paddocks. We wisten nog niet echt, ja, wat een paddock was of waar het was. er stonden al een tekening op het bord, alleen, wij uh, wisten niet echt wat het betekende. Dus, uh, wij hadden er in drie opgeschreven, maar uiteindelijk hadden we er in vier gedaan. Tess is een beetje zenuwachtig heen ja, niet een beetje, Tess is heel zenuwachtig. En nu komt Fabien, die komt te redden. Ja, hij lag op dressuurzadel. Oh, hij lag op de stuurzadel. Kim heeft namelijk drie singles. en die lijken allemaal op elkaar. Dus ik heb dan zoiets van, neem er maar één. Kijk maar wat leuk is. Maar Fabien die weet dat soort dingen. Dus dat scheelt. Wij niet. Het moment is daar. Ze zit erop. Oh, en ze ja. vindt het niet leuk, want het wordt aangesingeld. Maar dat moet eventjes uh, anders ligt testen straks. Naast. Zo. Braaf. Nou, we klaar. Nou, succes Tessa. Dankjewel. Heb je nog uh, woorden? Ja. Als kijkers. goed ja, zo dat ik niet Nou, veel plezier. Wat zei jij van Ik al... dat ik niet Nee, dat zal dan niet. Heb je, nee, je wens, je zeggen, heb je nog een laatste wens? Heb je nog een laatste wens? Nee, natuurlijk niet. Ze gaat toch gewoon leuk springen. Ja, kom je Ja! Huisleen. Ja. Ja. Dus eerst dat galopperen Hier op de bolte. Om die gele in <fie> ja. dat is. Mooi laten galopperen in die wending. En nu ga je iets tegenhouden. Hou je onderbeentje er aan. Mooi in de midden. Uitsteken, nog één keer zo, dat was goed hè? Oké, okay, goed. Je hebt zeker wel iets meer, uh, dat je iets wijder zit, of niet? Of je, nee, je zit zeker nu iets wijder als op je eigen pony. Ja. Nou Kim, ze zit erop, ze zat er lang van tevoren op en jij zit hier gepoetst. zitten dat, was er iets Dat zat sprong. heel veel zin in. Hij sprong eigenlijk iets te vroeg. hoe is, mooi in het middenblijf van je sprong. Laat hem reageren op je been, iets tegenhouden. Zo, dit is goed. Even stappen. Ja! Nou, mooi in het midden. Iets tegenhouden. Uitgeke, oké. En nou nog iets meer in het midden van de sprong. En mooi die wending afrijden hè? dat je weer mooi eigenlijk voor Alvost klaar maakt voor je volgende sprong. Oké, okay. en hij mag niet harder dan je nu rijdt. We kijken naar je hindernis. Hou je eentje eraan. aan. Ja. Dit is goed. Kom je dat? Ja. Dat is best te maken daar. En nou ga je iets houden. Hou het tegen. Ga goed daar. Even stappen. Uitsteken. Oké, even hier komen. Even belonen. Had je al gedaan volgens mij. <laughs> het laatste stuk was perfect, geleden, Het eerste stuk, ik denk dat je bij... Die, even kijk was het bij die of die sprong. Die sprong die iets... Uh, Maakt er een pasje erbij. Ja. En weet je hoe dat komt? Nee. Ik hou er niet genoeg tegen. Klopt. Maar ik, ik heb allemaal spanning en dat moet ik ook nog tegenhouden, dat gaat zo hard. Maar dat ga je uiteindelijk leren, je kan niet alles in één keer goed doen, maar ik vind dat je er al goed op weg rijdt. En ik denk dat je het zelf ook wel leuk vindt en een beetje spannend.